Young Lott CC Primer geeft je huid een zijdezachte glans. Het is naast een primer ook een heel mooi product als je een hele lichte, neutrale foundation wil gebruiken. We hebben deze primer in twee tintjes. In de, het kleurtje Bare, dat is eigenlijk voor een uh, lichtere huid en ten als je een iets donkerder huid hebt. Ik ga laten zien hoe je deze het beste kunt aanbrengen. Om het product aan te brengen gebruik ik Young Lott Foundation Brush. Ik heb hier een beetje van het product en ik verdeel deze gelijkmatig over mijn gezicht.